De baan van zijn leven bleek het te zijn. De hondenkop, de sprinter, de door. Intercity, vierkante wielen, de blaadjes op het spoor. Hij spaarde voor later een gulden, een knaak. En ontvangt nu in euro's pensioen van de zaak. Kroos weet het zeker, hoe oud hij ook wordt. Zonder Nu, laat er leuke dingen doen. Verdiep je dan goed in je eigen pensioen. Wil je wat weten? Check het op de zaak. Lunch, haar het volgende bleek. Ze had een gat in haar pensioen. Het werd daar te veel. Christine kreeg van schrik. Geen hap het, wat is hier? We hebben dus mooie ondernemers. Het is een basis van live en, en, en wat ga ik in die site vinden? Daar vindt u alles op Ook het effect van het oude dagsgevoel. En beneden daar onderkant. Oké. laat ik uiteindelijk. En dan moet ze. Oké, heel goed. Dames en heren, van harte welkom. Mijn naam is Richard Wording. Prinses Maxima is bereid, en daar zijn we heel blij mee... Om vandaag de officiële openingshandeling te verrichten van een site die is ontwikkeld samen met PZO, platform voor zelfstandig ondernemers. FNV Zelfstandig en de Kamer van Koophandel en het Verbond van Verzekeraars. Met onafhankelijke, toegankelijke informatie voor ondernemers over de ouderdagsvoorziening. En uh, ik ga u zo vragen om uh, de handeling te verrichten. En daartoe ga ik van 3 tot 0 aftellen, als u dat goed vindt. En dan gaat de site verschijnen. Ik nodig u uit mee te tellen. 3, 2, 1, 0. En dan we door naar En daar zit dus een hele wereld achter: repostools, checklisten. En uh, doen jullie een beetje poes met dit? Of uh, is het weten? Dit is, uh, dus mensen moeten zichzelf in gaan verdiepen, zelf bewust worden, zelf nadenken over hun eigen situatie. Mm -hmm. En dan uiteindelijk, uh, ja, dan kunnen ze op verschillende manieren in doen. Mm -hmm. Dat heeft dus niet met verzekeraal zicht te maken. Dus er zijn een heleboel manieren om dat te doen. Pensioenoverzicht bekijkt hij eens per jaar. Soms stort hij wat bij, hij heeft het goed voor elkaar. Na veertig jaar strijden tegen rovers en bandieten, kan Patrick straks riant van zijn pensioen genieten. Wil je net als nu later leuke dingen doen? Verdiep je dan goed in je eigen pensioen. Wil je wat weten? Check het op de site, surf er naartoe, het is de hoogste tijd. Het is zomer 48, Koos bij de trein. De baan van zijn leven bleek het te zijn. De hondenkop, de sprinter, de ontwikkeltrein reed door. Intercity, vierkante wielen. De blaadjes op het spoor. Oh, um, <laughs> okay. Okay. Okay. Ik wil leuk paard deze jongen